Rogier, Skintech, vertel. Nou, Skintech is eigenlijk gewoon een verzamelnaam van niet zozeer huidverzorgingsproducten, maar huidverbeteringsproducten. Okay. We hebben al epions gehad, dat is echte ja. huidverzorging. En uh, Skintech is eigenlijk een, ja, een middel waarin je echt de problemen kunt aanpakken. Zijn er zijn heel veel producten. Uh, ze zijn met name gebruikt doordat Skintech eigenlijk een peeling ja, die maken ja. ook peelingproducten ja. en daarin hebben ze ook weer bijpassende producten uh, gemaakt uh, waardoor je dat kan versterken, dus op basis van de hyperpigmentatie, je kunt oh, ja. er ver, uh, verzachtende crèmes hebben. Ja, zijn zijn heel veel producten. Heel veel mogelijkheden ook zult te horen die, uh, ja. die je kan toepassen. En mensen die het uh, gaan gebruiken, wat kunnen die ervan verwachten? Uh, nou, gewoon uh, zoals die producten, moet je allemaal op huidprotocollen. En afhankelijk van het middel, ja, moet dat gewoon een resultaat zijn. Het is zijn. gewoon heel breed, zeg maar. Dus je kan je huid er gewoon meer verbeteren. Daarvan Absoluut. Het neer. Ja. Oké, okay. en um, hoe lang moet je het gebruiken? Is dat nou, ook weer een het is huidcyclus van uh, zes, zes weken? weken. Ja. Oké, okay. en dan zie je resultaat. Precies. Duidelijk. Dus het is een. Um, uh, skin tech is dus eigenlijk een product die bestaat, nou, het zijn verschillende producten, het is een lijn van producten die zorgt voor huidverbetering. Daar komt het eigenlijk op neer. Klopt. Ja.